Begin rustig, laat het paard een paar rondjes ontspannen om u heen stappen, zodat hij of zij kan wennen aan de Concorde Lounge. Uw handen niet te laag houden, maar naast elkaar en op gelijke hoogte voor uw lichaam. Het kan in twee handen of in één hand worden vastgehouden. Zorg voor een lichtgewicht gewicht longeersweep. Bij het van hand veranderen wisselt u het inkorten van het bidstukje. Bij sommige paarden is het niet nodig om de binnenkant van het bidstuk in te korten. U kunt dit uitproberen en bekijken bij welke vorm het paard beter loopt. Bij longeren met het halster hoeft het bitstuk niet ingekort te worden. Wissel ook de vaste longe. Deze is over het hoofd aangebonden, zodat u het paard meer opwaarts kunt brengen in hoofd en hals als dat nodig is. Zorg dat de Concord Longe achter de vaste longeerlijn blijft zitten. De longe en de Concorde opnieuw oprollen voordat u op de andere hand gaat longeren. De bedoeling is om een horizontale hoofd- en halspositie te verkrijgen. Het paard niet te diep laten lopen, omdat de positieve aanspanning dan wegvalt in de bovenlijn. Het paard mag op het eind van de sessie best even helemaal neerwaarts trekken om hem uit te laten bewegen. Breng het paard voorwaarts, zodat de Concord goed op verbinding kan komen en het paard deze aanneemt. Gebruik de vaste longe om het paard te sturen en op te vangen of hoofd en hals meer naar boven te positioneren. Niet te veel inwerken op de Concorde. In feite hoeft u bij het juiste voorwaartse tempo de Concorde Longe op gelijke druk met de vaste longe te houden, zodat het paard de juiste positie kan zoeken. Het voelt een beetje als vliegeren wanneer u het correct gebruikt. Wanneer een paard goed loopt en de Concorde hangt iets door, is dat geen probleem. Kijk goed welk tempo uw paard nodig heeft om tot correct bewegen te komen. Door in het begin te wisselen van tempo ziet u wanneer het paard de juiste verbinding aangaat. Breng het tempo terug als uw paard te diep gaat lopen. De juiste plek in de cirkel is ter hoogte van het hoofd van het paard en iets meelopen met het paard is toegestaan.